Het is vandaag de laatste dag van februari. In dit geval 28 februari, maar het kan natuurlijk ook 29 februari zijn. En aangezien dit de, de enige niet-repetitieve dag is van het hele jaar, is dit een perfecte gelegenheid om stil te staan bij een wel heel specifiek computervirus. Ik heb het natuurlijk over RSI. En dan heb ik het in dit geval natuurlijk niet over een computervirus wat, nou ja, de boel aantallen kapot maakt en dat soort dingen, maar over Repetitive Strain Injury. He, uh, Problemen met je polsen, armen, schouders, nek, dat soort klachten. De meest bekende daarvan zijn natuurlijk een tenniselleboog, een muisarm of carpal tunnel syndroom. En hoewel repetitive strain injury niet helemaal de lading dekt... ...het gaat niet alleen maar om een herhaalde beweging die stress zet op je spieren... ...die de klachten veroorzaken, maar het kan natuurlijk ook een hele statische houding zijn. En waarschijnlijk kent iedereen de term wel. Iedereen weet wel een beetje wat het inhoudt, maar niet helemaal 100 En dat komt natuurlijk juist omdat het zo'n verzamelterm is. Het is wel een van de grootste bedrijfsziektes eigenlijk die er is. Een van de risico's die je hebt als, als werknemer die in een kantoor werkt achter een pc. In ieder geval met herhaalde acties of met verkeerde houdingen, slash bureaus een, een ergonomische werkplek. Het is bij RSI erg belangrijk dat je in ieder geval op tijd aan de bel trekt. Het is belangrijk om te begrijpen dat RSI eigenlijk komt in drie verschillende fases. De eerste is vermoeidheid of pijn in de gewrichten die de herhaalde bewegingen doen. Dit trekt eigenlijk altijd weg na een periode van rust. De tweede fase ga je merken dat het misschien ook gaat tintelen of vervelend gaat voelen. Um, een beetje alsof je een, slaap, een slaaparm, slaapvoet, wat is het, uh, hebt. Um, dit is het moment waarop je echt aan de bel moet gaan trekken. Ben je te laat en je komt in fase 3 terecht, dan kan het zelfs pijn gaan doen om bijvoorbeeld een glas water op te pakken. En Zelfs die pijn gaat dan niet weg na een langere periode van rust. En eigenlijk wordt alleen die laatste fase, die derde fase, bestempeld officieel als RSI. Gelukkig hebben we natuurlijk ook nog wat tips om dit te voorkomen. En nou ja, een paar belangrijke zaken eh, om in je achterhoofd te houden. Tip nummer 1. Neem korte pauzes. Dus als je met je werk bezig bent achter de pc en je bent misschien wat aan het lezen, leg je handen eventjes op je schoot en laat ze daar gewoon rusten. Laat ze lekker hangen, 30 seconden ongeveer, dan hebben de handen even tijd om weer te herstellen en om de bloed, bloedtoevoer weer terug te laten komen. Dat helpt dan een heleboel bij het ontwikkelen van vervelende gevoelens in de handen. Tip nummer 0, 2. Elk half uur eventjes opstaan en wat oefeningen doen. Ik zal ervoor zorgen dat er in de omschrijving hieronder een aantal links staan naar wat oefeningen die je kan doen. Om nou ja, in ieder geval de boel weer een beetje te rekken en strekken. Uh, veel van deze oefeningen kunnen ook met de stoel of naast de stoel of nou ja, zo. En nou ja, ik zou zeggen moedig je collega's aan om lekker mee te doen. Er uh, zit nog een kleine hint straks in tip 5 om hier goed mee om te gaan. Tip nummer 0, 3. Let op je ademhaling. Ik merk zelf bijvoorbeeld ook heel erg, als ik geconcentreerd achter mijn pc zit, dat mijn ademhaling heel erg oppervlakkig wordt, heel erg in het bovendeel van de borstkas. En eigenlijk is het heel belangrijk dat je juist ook vanuit je buik ademt. Dus probeer erop te letten om ook diepe ademhalingen te doen terwijl je aan het werk bent. Dat gaat ontzettend helpen met de rust en ontspannen van de spieren. Dan komen we bij tip nummer 4. Zorg voor een ergonomische werkplek. Zorg ervoor dat je stoel aangepast wordt, de hoogte van je bureau, dat je de juiste hoeken hebt in knieën, armen en dat je de steunen gelijk hebt aan de bureaus. Ook hiervoor zal ik in de omschrijving hieronder een aantal tips plaatsen over hoe je je werkplek goed afstelt en ook aan de hoogte van de monitoren en dergelijke. Dit gaat je heel erg helpen om de juiste houding aan te nemen om ervoor te zorgen dat je niet in een, in een statische houding terechtkomt waarbij je dit soort klachten kan op gaan lopen. Zorg, denk bijvoorbeeld ook aan verticale muizen, aangepaste toetsenborden, zodat je wat natuurlijkere houding kan, kan creëren. Zeker op het moment dat je merkt dat je bij het gebruiken van een toetsenbord of muis last krijgt van bijvoorbeeld polsen, arm of misschien zelfs schouder. Tip nummer 5. Gebruik een slim stukje programmatuur om ervoor te zorgen dat je geholpen wordt met het nemen van die pauzes, zoals genoemd in tip nummer 2. Stretchly is een open source programmetje. ik heb het onderin deze omschrijving ook geplaatst, die je kan helpen met het nemen van wat zij noemen micro breaks en breaks, uh, he, korte pauzes en pauzes. Elke 10 minuten krijg je een 20 seconden pauze, zodat je misschien eventjes je handen kan laten zakken, of in ieder geval die visuele reminder hebt op je pc van neem eventjes pauze, neem even rust. En dan één keer in het half uur, in ieder geval dat is in te stellen, maar standaard elke half uur, krijg je een vijf minuten pauze om eventjes, nou ja, bij wijze van spreken even koffie te halen, eventjes weg te lopen, een rek- en strek oefening te doen. Maar in ieder geval even weg te zijn van de PC, zodat je niet in een, in een statische houding terechtkomt. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Ga er vooral mee aan de slag. Laat me weten wat jullie ervan vonden. En ik zie jullie graag in de volgende video.